We zijn vandaag bij de Bolk en daar lopen een heleboel wilde Bolkers. Holy fuck, kijk naar binnen door het raam. Ze zijn al bier aan het drinken. Laten we naar binnen gaan. Kijk, ze zijn zelfs droogspelletjes aan het spelen. Holy fuck, en niet alleen droogspelletjes? Kom maar mee! Ze zijn al gewoon spelletjes aan het spelen. Kom dat zien. Ik e klint, dat doe je normaal nooit. En kijk dan, ook oh, nog gewone toxieke spelletjes. Wist je dat Bolken zelfs hun eigen steamgroep hebben? En verder hebben wij ook een paar groep Ik ja. deed een blinkbierborrel. En hiermee zullen zij samen een hele mooie avond beleven. Maar als zij geen bier aan het drinken zijn of bier ja. uit het gooien ja. zijn, dan zijn ze wel tafelvoedbal. Kom maar mee! Bolken zijn ontzettend goed in tafelvoetbal. En je moet maar weten, hè? Dat was natuurlijk vrij veel energie. Daarom hebben wij drie keer of vier keer in de week een maaltijd die maakt gemaakt wordt door de wolkers. Nou, ik heb wel weer genoeg gezien hoor. Ik ga weer naar buiten. Ik moet hier Oh ja! En we hebben ook nog een botter!